Een goede morgen lieve mensen. Welkom bij deze wekelijkse live here on the community. Slank door persoonlijk leiderschap op uh, uh, uh, hoe noem je dat? Facebook. <laughs> Ik moest even denken waar zaten we ook weer daar. Um, uh, we gaan het vandaag hebben over het ontwikkelen van een slank mindset. Of een positieve mindset. Of een groeimindset. En wat betekent dat nou eigenlijk? En um, ja, hoe, hoe ontwikkel je dat? Hoe kan jij ervoor zorgen dat je daarin jezelf versterkt waardoor het proces van blijvend slank worden jou gemakkelijker afgaat als je er bent laat het me even horen je bent natuurlijk vrij om je vragen meteen hier te dumpen zodat ik die ook meteen kan beantwoorden mensen die de video later bekijken of het als podcast beluisteren stel gerust je vraag in de comments of via de podcast de mogelijkheid kan je ook altijd vragen stellen. Dus doe dat, want ik wil je graag op weg helpen om uh, bij te kunnen dragen aan jouw mindset, Zodat jouw leven er een stuk aantrekkelijker uit gaat zien. Um, <clears throat> Allereerst is het misschien belangrijk om eens na te denken. Ik moet eventjes mezelf verplaatsen, want ik zie dat ik mijn kladblokje uh, mijn, uh, niet uh, kan... Uh, kan Openen, want ik heb natuurlijk wel enigszins wat voorbereid. Mindset is veel over te vertellen. Uh, goedemorgen Mildred. Uh, allereerst is het belangrijk nou om te zeggen van wat is nou eigenlijk een mindset? Hè? Wat is nou eigenlijk een mindset? En eigenlijk is een mindset niks anders dan een set van geloofsovertuigingen. Een verzameling van overtuigingen. Uh, met betrekking tot jouw vaardigheden. Met betrekking. Dus je kan verschillende mindset hebben. Het is niet alleen maar ik heb een groeimindset. Nee, ik kan een, een gesloten mindset hebben op een bepaald aspect in mijn leven. En een groeimindset hebben op een ander aspect op het leven. Dus laten we het nou hier maar eens even alleen maar hebben op het aspect van blijvend slank worden. afvallen en blijvend slank worden. Dus een mindset is niks anders dan een, uh, een set van overtuigingen. Met betrekking tot een bepaalde vaardigheid van jou. Dus dat is even belangrijk om dat te beseffen. Dan wil ik je meteen ook zeggen dat het niet uh, een waardeoordeel is. Het is niet zo dat als je een meer gesloten mindset hebt, of een meer groeimindset, dat het een beter is dan het ander. Een groeimindset helpt je wel, wel uh, ja, makkelijker je proces te omarmen. En daarmee je, je je doelen te realiseren. Maar het is dus een mindset. heeft niks te maken met of het goed of, of, of fout is. En het heeft al helemaal niks, natuurlijk, met jou als persoon te maken. Het is niet zo dat jij uh, als persoon minder waard bent. omdat je een meer gesloten mindset hebt. dan iemand die meer een groeimindset heeft. Dus dat wil ik. Eigenlijk altijd als uh, uh, al bij voorbaat melden, niet dat je daar een waardeoordeel aan maakt. Als je dat doet, dan ben je alweer bezig met emoties en daar willen we juist een beetje naar teruggaan. Uh, ik zie dat er meer mensen kijken, ik zie alleen nog niet wie, dus laat even weten als je er bent. <coughs> nou, mindset is eigenlijk ontwikkeld in, uh, als term in ieder geval rond, rond 1930. Dat is best wel jong natuurlijk nog. Uh, en uh, het is een gedachte, een gedachte, een, patroonlijke, een patroonherhaling, uh, uh, die uh, zich zet in jouw limbische brein, uh, die eigenlijk dus ontstaan is vanuit jouw eigen ervaringen. Goedemorgen, Melanie. Goedemorgen, Ingrid. Fijn dat jullie er zijn. Stel je vragen tussendoor, dat helpt jou direct natuurlijk, maar dat helpt ook mensen die later tunen om, uh, uh, ja, wellicht want de vragen van kijkers die zijn vaak relevanter dan wanneer ik iets uh, neerzet. Dus de term mindset komt uit 1930 en, uh, en is dus eigenlijk omschreven als een set van overtuigingen die door ervaringen zijn opgeslagen in je brein. Um, en die overtuigingen kunnen positieve overtuigingen zijn, het lukt mij. Hè? Dat is ook een set van overtuigingen. Hè? Ik, ik kan dit, ik ben goed in mijn werk, uh, ik ben vriendelijk, uh, ik ben hulpvaardig. Dat zijn allemaal set van overtuigingen, snap je wel? Het is dus niet een hele totale identiteitsomschrijving, maar het gaat om dat stukje vaardigheid waarvoor jij die bepaalde mindset wilt ontwikkelen. Uh, dus uh, ik ben hulpvaardig, dat is absoluut een dat is mindset. Ik ben hulpvaardig, ik help altijd graag andere mensen. Dat is een mindset ten opzichte van jouw compassie naar anderen of naar jouw hulpvaardigheid naar anderen toe, snap je wel? Maar een mindset als het lukt me niet om af te vallen, is dus ook een mindset. En het is dus belangrijk om dan te realiseren dat die mindset van het lukt me niet om af te vallen, ik zal wel altijd dik blijven... Um, uh, het zit in een familie, nou, en noem het maar op, hè, we kennen het allemaal. Uh, ook die, die, dat zijn dus ook mindsets die gevormd worden door ervaringen uit het verleden. Met andere woorden, je bent al 10, 20, 30 jaar bezig met afvallen en je hebt steeds de ervaring dat je het niet lukt of dat het in ieder geval het gewicht er weer aankomt. Dus de set van overtuigingen hierin op jouw vaardigheid om blijvend slank te worden is hier een belemmerende overtuiging geworden. Een belemmerende mindset. En dit stukje is dus meer een gesloten mindset voor jou. En nogmaals, nogmaals, echt wil ik echt als disclaimer zetten. Het zegt niks over jouw persoonlijkheid, het zegt niks over jouw identiteit. Het zegt iets over jouw vaardigheid op een bepaald gebied en jouw overtuiging daarop. Ja, het gaat dus over de manier van denken natuurlijk, het gaat over de state of mind natuurlijk, want state of mind is super bepalend. We hebben er natuurlijk vaak genoeg over gehad, want een mindset die kan ook nog wel eens wisselen, weet je wel, afhankelijk van jouw state of mind. State of mind bedoelen we mee, hoe voel jij je die dag? Hoe, voel je, hoe ben je opgestaan? Ben je vol energie? Uh, heb je feestje veel problemen? Ervaar je grote stressleven? Of ervaar je juist ontspanning en rust? State of mind is dus bepalend, natuurlijk, van jouw set van overtuigingen, van jouw mindset. Als jij dus super relaxed bent, dan is het vaak makkelijker om jezelf ergens toe te zetten en zal je meer resultaat halen. En zal dus die mindset in positieve zin, uh, die, die, die, die belemmering, zal zich omvormen naar een overtuiging dat je iets wel kan. Snap je wel? Dus laat me eens even weten, lieve mensen, wat is jullie mindset ten opzichte van afslanken? Wat is jullie mindset ten opzichte van jouw blijvend slank proces? Iemand, wat zeg je tegen, misschien niet nu, hè? want sommige mensen zitten, hè, zoals Melanie, die zit natuurlijk al in fitspel. Maar de mensen die fitspel nog niet hebben gespeeld, wat is jullie mindset ten opzichte van blijvend slank worden? Misschien eerst afvallen en dan blijft het lang worden. Laat mij dat eens even weten. Praat met mij. Interacteer. Zodat de live waardevoller gaat zijn. Wees eerlijk. Misschien zijn jullie wat aan het melden, maar ik zie niks voorbij komen, jongens. Wat is jouw mindset ten opzichte van... Blijven slank worden. Mildred zegt ik ben al een eind op weg. Dat is heel fijn om te horen, Mildred. Laat ik het anders zeggen, jongens. Laat ik het anders zeggen voordat je fitspel leerde kennen. Wat was jouw mindset ten opzichte van afvallen? Jaar geleden, twee jaar geleden. Kom eens even door. Wie? Iedereen heeft een bepaald idee over zichzelf met betrekking tot afvallen of zijn lichaam. Of afvallen. Of blijven slank worden. Of jullie zijn stil, of de lijn heeft vertraging, of... Jullie willen het niet mededelen, dat kan natuurlijk ook, hè. Uh, Mildred zegt, dank ik ben 27 kilo afgevallen en het gaat nu traag, maar het gaat nog steeds, wel steeds super goed, Mildred, gefeliciteerd, super mooi resultaat. En natuurlijk is het zo dat het op een gegeven moment trager gaat, hè? dat is logisch. En dan gaat het juist nu om het volhouden, doorzetten, mindset creëren om het ook vol te kunnen houden. Melanie of Ingrid, vertel eens even, deel eens mee met ons. Wat is jouw mindset ten opzichte van blijvend slang worden? <tiek> Hoe kunnen we, en dan ga ik gewoon eventjes door, want anders gaan er te veel pauzes en stiltes vallen. Hoe kunnen we nou uh, mindset refereren ten opzichte van een positieve mindset... Of bijvoorbeeld de law of attraction of mindfulness. Uh, en wat, wat heeft dat in relatie? Nou, eigenlijk heeft het in relatie dat het ontwikkelen van een mindset, of eigenlijk is het het ontwikkelen van de mentaliteit, dat is waar mindset vandaan komt, jouw mentaliteit, het ontwikkelen van jouw mentaliteit. Uh, dat is waar een groeimindset over gaat. En uh, die groeimindset. Dat heeft alles te maken met positief denken, law of attraction, mindfulness. Ik zie nu dat er wat berichtjes terugkomen, dus ik ga ik even ik ga eventjes de berichtjes lezen. Uh, uh, maar ik kan mijn slanke mindset ook ineens verliezen. Ik kan 100% gemotiveerd zijn en het toch ineens omslaan. Maar dat zal dan mijn state of mind zijn. Ja, zeker Mildred, zeker, absoluut. Ja. Dankjewel voor je bijdrage. Uh, Beliska zegt, ik denk dat het traag gaat, heeft niks te maken met mijn voeding of sporten. Een vaste mindset. Misschien, misschien, misschien. Het is in ieder geval een mindset. Hè? Dus als je het gelooft, als je dus gelooft Beliska, van het gaat traag en dat heeft niks te maken met mijn sporten of met mijn voeding. En als je dat gelooft, wellicht is dat dan inderdaad een mindset. Een vaste mindset. Een vastere mindset. Uh, melanie, een Andere melanie die zegt: eerst dacht ik dat het het heeft toch geen zin en nu de, het heeft toch geen zin en nu denk ik ben ik uh, en nu denk ik ben bezig met afvallen en het gaat goed goed zo zie je het heeft toch geen zin dat horen we natuurlijk heel vaak bij mensen weer afvallen dat lukt me toch niet ik heb dat zo vaak geprobeerd allemaal vaste mindset allemaal ja vaste belemmeringen hè Nou, wat heeft een groeimindset, want daar gaan we naartoe, hè? wat heeft een groeimindset nou te maken met bijvoorbeeld positief denken? Nou, wat positief denken is, ik heb het al vaak genoeg gezegd, maar laat ik het gewoon nog een keer herhalen, want herhalen is de sleutel tot het echt te laten voelen bij jou. Positief denken is eigenlijk alleen maar gericht op het kan beter. Ik kan het, kan beter. Dat is positief denken. Ik ben in staat om vandaag de actie te maken. De acties te doen die ervoor zorgen dat ik mij morgen beter voel. Dat is positief denken. Het heeft niks te maken met dat alles mooi en happy de peppy. En hang in de slingers. En, en, en, en, en feest en vier je leven als een feest. Nee, het heeft gewoon alleen maar te maken met de overtuiging dat jij in staat bent de acties te ondernemen die nodig zijn om vanmorgen een betere dag te maken dan vandaag. Door de acties die je vandaag doet. Dat is een positieve mindset. Dus natuurlijk heeft dat met de groeimindset te maken. Uh, Law of Attraction, daar wil ik niet al te veel uit uitweiden. Law of Attraction heeft, heeft enorm veel stromingen. Je kent het allemaal wel van The Secret, weet je wel. En het heeft heel veel stromingen, het heeft heel veel aanwijzingen en richtingen. Maar waar Law of Attraction uiteindelijk echt om gaat, is focus. En focus is, ja, is datgene waar je energie naartoe gaat, hè? waar je aandacht naartoe gaat, gaat je energie naartoe. Dus focus hoort ook echt bij een groeimindset. Natuurlijk. En dat hoort natuurlijk ook gelinkt aan positief denken. Als je focus hebt op het lukt me toch niet, of je hebt een focus op het gaat me lukken, dan heb je twee totaal andere uitkomsten. In de, in de theorie van mindset kloppen ze dus wel alle twee. Dus als jij een mindset hebt van het lukt me toch niet, of je hebt een mindset het lukt me wel, dan klopt het. Dan heb je in beide gevallen heb je gewoon gelijk, punt. Nogmaals, geen waardeoordeel aangekoppeld, geen, geen goed of beter. Nee, het is gewoon waar. Maar als we dus gaan kijken vanuit focus, dan is dus een, het lukt me wel, daar gaat dus de, de aandacht naartoe en dus gaat daar meer energie naartoe. Met andere woorden, als daar meer energie naartoe gaat, ga je automatisch uh, meer handelingen verrichten die jou daartoe leiden, die jou tot dat punt leiden. En, en, en, en, en dus is dat ook natuurlijk gelinkt met positief denken en heeft het, is het ook gelinkt met uh, groeimindset. Nou, mindfulness dan. Mindfulness is, uh, is vooral gericht op de beleving van het moment. Hè? Dus leef nu, uh, ervaar het nu uh, en is eigenlijk daarmee uh, eigenlijk de, de stroming die heel duidelijk zegt. Um, Laten we niet te veel richten op het verleden, laten we niet te veel richten op de toekomst, maar laten we kijken wat we nu kunnen doen. Als je het uitlegt in de combinatie van focus en van positief denken, dan denk ik dat mindfulness heel erg fijn is. Want dat betekent dat je gewoon de dag per dag neemt. En dat is super tof bij het afslankproces, weet je wel. Want als jij dus zegt, ik wil volgend jaar 20 kilo afgevallen zijn, of je zegt, ik wil volgende week een pond afgevallen zijn... Of je zegt, ik ga vandaag al het mogelijke doen om af te vallen. Snap je wel? Dan kom je dus in een vernauwing van tijd. Dus je gaat dus niet meer naar gisteren, je gaat niet meer naar morgen. Maar je houdt het op vandaag, mindful. En je gaat vandaag bekijken, vandaag de acties doen. In het moment, daarvan genieten. In het moment, dat jij weet, van die helpen, die zijn helpend om mijn doel te realiseren. En, en, en als je dat dus gaat beseffen, uh, dan is eigenlijk, denk ik, dat, uh, uh, dat dit bij elkaar, dus focus, positief denken, mindfulness, hoort bij het ontwikkelen van een groeimindset. En het ontwikkelen van een groeimindset is waar persoonlijk leiderschap over gaat. komen we weer uit natuurlijk bij slank door persoonlijk leiderschap waar fitspel voor staat. Um, even kijken hoor, uh, Melanie zegt, voor mij, helpt het heel erg om, voor mij helpt het heel erg om meer te kijken naar wat er wel goed gaat. Nou precies, en dat is dus eigenlijk, Melanie, wat we zeggen, hè? dus daar waar je aandacht naartoe gaat, is waar je energie naartoe gaat. En met jou, in jouw geval, als jij dit zo aankaart, dan zou ik zeggen, focus je dus op de focussen en focus je op mindfulness. Dus focus je op, wat kan ik vandaag doen? Maak het niet groter in een maand, in een jaar, in vijf jaar. Hou het klein. Wat kan ik vandaag doen? Wat kan ik vandaag doen? En noteer dat ook, hè. Noteer dat ook. Aan het eind van de dag, vandaag ging dit goed. Of start je dag met, vandaag ga ik dit en dit doen. Dat helpt enorm om je state of mind, waar we het dus net over gehad hebben... daar te zetten waar je het wilt hebben. Namelijk, wat Mildred net al zei. Misschien is dat voor jou ook wel een handige tip, Mildred. Dat je je dag gaat starten... Om je state of mind om te zetten. Je dag gaat starten met vandaag ga ik dit en dit en dit doen. En niet zo'n lijst, hè, jongens. Gewoon twee, drie, vier actiepunten die je vandaag gaat doen. Vandaag ga ik een uur wandelen. Vandaag ga ik twee liter water drinken. Vandaag ga ik mijn 2,5 van schoente eten. En uh, vandaag ga ik mijn vriendin bellen. Zoiets, snap je wel? Dus maak het klein op de dag. Zodat je state of mind echt bij de dag begint. En ook aan het eind van de dag. Is gaat bekijken wat is er goed gegaan. En dat kan enorm helpen. Nou De koningin van, van de groeimindset en, is, en, de, en, de, en de gesloten mindset is natuurlijk Carol Dweck. Carol Dweck, professor in de psychologie. en <coughs> uh, Zij heeft uh, gekeken naar wat zijn nou die verschillen tussen een fixed en een growth mindset of een vaste en een groeimindset. Zoals we dat in Nederland uh, noemen. Eigenlijk is het zo, en nogmaals, ik blijf het herhalen, het heeft niks te maken met jouw identiteit. Het heeft te maken met bepaalde aspecten van vaardigheden op een bepaald gebied. Um, eigenlijk is het zo dat uh, een fixed mindset uh, die uh, denkt dat intelligentie vaststaat. Weet je wel? Vroeger bijvoorbeeld, als we kijken naar leiderschap, dachten we gewoon, je hebt bepaalde leiderschapskwaliteiten aangeboren. En met andere woorden, een ander die die niet aangeboren heeft, kan nooit een leider worden. Die gedachte is heel erg lang en nog steeds heel erg heersend in leiderschapscoaching bij bedrijven bijvoorbeeld. Ik heb ervoor gestudeerd, ik heb mijn MBA, ik heb zoveel studies gedaan, ik heb een goede relatie namelijk die als kruiwagen voor mij heeft gediend. En dus behoor ik die leiderschapspositie te krijgen. We weten nu dat het absoluut niet waar is. We weten nu dat, we gaan nu steeds meer, hè, met Filias ben ik natuurlijk heel erg bezig met bedrijven. En we zijn veel meer bezig juist te kijken naar de groeimindset voor leiders. Namelijk de zogenaamde soft skills. Ofwel de mensvaardigheden. Heb je het voldoende, ben je voldoende in staat om empathie te tonen? Ben je voldoende in staat om te luisteren naar andere mensen? Ben je voldoende in staat om mensen te empoweren in plaats van een standje te geven. En als ik dit nu zeg, hoop ik dat je bij jezelf denkt, Hey, geef ik mezelf wel eens een standje? Hoe vaak heb jij niet tegen jezelf gezegd, Jezus, het lukt me weer niet. Hoezo hou ik het niet vol? Hoezo kan ik niet gewoon uh, mijn dieet houden? Hoezo ga ik weer op de bank ploffen in plaats van dat ik ga wandelen? Ook dat zijn standjes geven, snap je wel? Dus in dat stukje zit gewoon een stukje fixed mindset. En daarom zeg ik ook bij de post van gisteren, wees eens echt eerlijk. Want we gaan heel vaak kijken in een mindset naar een, een totaal beeld, een totaal idee van onszelf. Maar als we echt kijken naar de details, dan is het heel vaak zo dat er echt wel elementen zijn waarbij je gewoon echt een vaste mindset hebt. En als we dus zeggen... Naar nou, een fixed mindset, dan is het eigenlijk zo dat we zeggen: dingen staan vast, je hebt het aangeleerd, het is aangeboren, je kan er niks aan doen. En bij een groeimindset zegt: er staat niks vast, groei is altijd mogelijk, ontwikkeling is altijd mogelijk. Dat zijn dus twee totaal verschillende uitgangspunten. Als we het hebben over uitdagingen, bijvoorbeeld uitdagingen om uh, blijvend slank te worden, niet afvallen, want dat kunnen we allemaal. Nee, de uitdaging ligt dus hier bij fitspel: om blijvend slank te worden de rest van je leven ja, eventjes dit wegklikken, sorry, uh, dan uh, zegt een, een fixed mindset, die zegt, nee, daar begin ik helemaal niet aan, dat lukt me toch niet, ik heb het al zo vaak geprobeerd, ik gebeurt al twintig jaar, ik geloof er helemaal niet in. Die vermijdt gewoon de hele gedachte goed. En een groeimindset die zegt, hé, hey, ik ga het gewoon proberen. Ik weet dat ik heel veel belemmerende gedachten heb, maar ik sta er open voor. Ik wil die uitdaging uitgaan, aangaan. En hoeveel mensen er ook nu in deze community zitten die zeggen: Ja, Mira heeft me mooi lullen, maar ik heb al 30 jaar ervaring en ik weet al 30 jaar dat ik niet kan afvallen. Dus het, ook met FITSBE gaat het hem niet worden. Snap je wel? Dan weet ik, dan weet ik gewoon als coach: dat is, Dit stukje is in ieder geval een vaste mindset. Is niet erg, omdat je simpelweg er dan nog niet aan toe bent of er nog niet klaar voor bent. Maar het is wel fijn dat je het weet. Dat je het weet en dat je het erkent bij jezelf. Want echt waar jongens, alleen maar zelfkennis, dat is echt de eerste stap tot verandering. En dus ook die kleine details daarin, uh, omarmen. Als we kijken nu bij een fixed mindset die uh, tegenslagen tegenkomt. Een fixed mindset die tegenslagen tegenkomt, op dit gebied van afslanken. Wat is dat? Wat is het eerste wat je aan denkt dat een tegenslag voor jou zou zijn als je, gaat, als, je het af, als je tijdens dit proces bezig bent, in dit proces bezig bent? Wat zou de tegenslag kunnen zijn? Wat is de tegenslag bij afvallen? Wanneer denk jij shit? Kut. <lacht> Wanneer is dat moment? Wanneer is dat tegenslag? Iemand. Iemand. Wanneer is het moment, laat ik het anders vragen, wanneer is het moment dat jij bezig bent met afvallen, met blijvend slank worden en dan op een gegeven moment denkt ik heb er geen zin meer in. Wanneer is dat moment dat ik me niet aan mijn voornemens houd, zegt Mildred, ja. Even kijken hoor, voor mij helpt het ook erg om elke dag met fit wel bezig te zijn als het even niet mee bezig, mee bezig bent gaat het heel snel verslappen, dat zegt Melanie, ja. Maar de vraag, wanneer is het moment, misschien niet nu, nu niet, misschien niet nu, Melanie, tijdens de fitspel, maar misschien uh, in jouw herinnering, wanneer waren de momenten dat jij het opgaf, het afvallen. Dat jij zegt, verlaat maar, kap mee. Als ik moe ben, verslap ik, zegt Mildred. Ja. Een hele goeie, hè. Dus te weinig energie is dus dan de obstakel en dan geef je op. Dan verslap ik, dan verslap ik. Er zijn natuurlijk heel erg veel situaties te verzinnen. Gezelschap met verleidingen, precies. Gezelschap met verleidingen zegt Mildred, natuurlijk. Dat zijn obstakels die je tegenkomt. Verzel gezelschap met verleidingen. Peer pressure, waar we het vaak genoeg over hebben gehad. Vermoeidheid. Hè? Dat zijn allemaal obstakels die op je pad komen. Wat heel tastbaar is, waarbij mensen ook zeggen, hè, want bij een fixed mindset zijn er obstakels. En je hebt een fixed mindset, dan ben je sneller geneigd om op te geven. Als ik depressie, depressie uh, heb, zegt Melanie. Meliske uh, uh, zegt, ik gooi het eruit. Ik kan het wel. Ik ga verder onderzoeken hoe, wat, waarom. Bezig met afvallen en dat ik stoppen. Ik had veel. Ge... Ik had een week geleden. Ik had dat een week geleden, maar ik zie alle voordelen en kan niet meer stoppen. Ik kan niet meer stoppen met doorgaan, hoop ik dan, neem? Uh, Bliska. <lacht> dat is natuurlijk waar het om gaat. We zien dat in de praktijk heel erg. Ik zie dat heel erg in de praktijk. Heel erg, moet ik zeggen. Laat ik het. Laat ik het bij mezelf houden, maar ik weet dat het, dat het niet alleen bij mijn praktijk gaat, maar dat ik dat bij heel veel mensen zie die bezig zijn met afvallen. De obstakel dat je op de weesgast staat en dat je niet bent afgevallen. Of sterker, dat je bent aangekomen. Herkenbaar jongens? En dan het gevoel van het heeft geen zin. Ik geef op. Ja herkenbaar hè, dat dacht ik wel. En dat idee, en je hebt zo je best gedaan, en je hebt zoveel moeite gedaan, en je hebt zoveel laten staan voor je idee. En dan toch is er geen gewicht af, en dan toch zelfs, misschien ben je zelfs aangekomen. En dan het gevoel van, weet je, laat maar, ik geef het op. Obstakels, bij obstakels opgeven, hoort echt bij een fixed mindset. Een mindset die gaat... Zichzelf te raden. En dan gaan we weer, dan gaat het weer natuurlijk terugkomen op dat persoonlijk leiderschap die denkt. Hé hey, shit, ik ben niet afgevallen. Hoe komt dat toch? Wat heb ik gedaan? Is er een verklaring voor? Heb ik me inderdaad niet zo goed aan mijn eten gehouden? Heb ik inderdaad minder bewogen? Moet ik misschien ongesteld worden? Heb ik gisteren alcohol gedronken, waardoor ik meer vocht vasthoud? Uh, heb, is het heel erg warm geweest? Uh, die gaat dus te raden van hé, hey, hoe komt dat? En dat niet alleen, die gaat vervolgens nadenken. Hoe kan ik het de volgende keer beter doen? Snap je wel? En dat zijn dus totaal twee verschillende reacties op hetzelfde. Namelijk geen gewichtsverlies op de weegschaal. Als we kijken naar moeite doen. Een belangrijke natuurlijk. Moeite doen hoort gewoon bij het realiseren van doelen. Doorzetten. Moeite doen hoort bij hoort bij doelrealisatie, bij goal-setting mechanismen. En als we kijken naar het stukje uh, doorzetten, dan uh, zie je bij een fixed mindset uh, zoiets als, ja, ik, uh, ik kan dat gewoon. Het heeft ook een soort van air van het lukt mij makkelijk. Als het moeilijk wordt, dan is het stom, dan is het niet belangrijk, uh, dan hoort dat niet bij mij of uh, dat is inferieur, weet je wel. Terwijl een groeimindset bij iets moeilijk doen, iets moeite ergens voordoen moet ik zeggen, die ziet dat als een weg, als een proces om iets te verbeteren, om sterker te worden, om te groeien, om te ontwikkelen. Nu een hele belangrijke, vind ik een hele belangrijke, omdat het echt onderbelicht wordt, is namelijk hoe ga je om met kritiek. Hoe ga jij om met kritiek? Dat is echt een belangrijke. Hoe ga jij om met die kritiek? Of welk niveau dan ook. Stel je leidinggevende zegt tegen jou, nou ik had wel wat meer ervan verwacht. Hoe ga je ermee om? Stel je vriendin zegt, nou die, die jurk maak je toch wel dik. Hoe ga je ermee om? Stel je partner die zegt, goh, schat, ik zou het toch wel leuk vinden als je ze een beetje leuk gaat aankleden als we uitgaan. Hoe ga je ermee om? Kritiek is niet alleen maar iets afwijzen. He. Kritiek zijn dit soort opmerkingen. Hoe ga je daarmee om? Wat voel je daarbij? Wie durft daar wat over te zeggen? En ook dit weer, Mildred, heeft alles te maken met je state of mind. He, want als. Mijn state of mind hyper de pieper is en helemaal positief, dan zeg ik gewoon, euh, nou doei, kan, iedereen kan zeggen wat hij over me vindt, maar het boeit me niet, weet je wel. Maar als ik me nou persoonlijk niet zo goed in mijn vel voel zitten en ik heb zelf een beetje last van dat het allemaal niet zo lekker loopt, dan is kritiek, komt hij ook weer anders binnen. Dus ook dat heeft alles weer met elkaar te maken. Ik, he, ik blijf herhalen, ik blijf herhalen, ik blijf herhalen. Het is niet of dit of dat, het is en dit en dat. Hangt af van de manier waarop het gebracht wordt en door wie, zegt Ingrid, absoluut waar. Ik doe wat ik wil, maar heel leuk vind ik het niet, zegt Melanie. Ja? Nou, to be honest jongens, toen ik nog voor dit hele proces zo jaar, tien of, jaar, tien of, jaar, jaar of tien geleden hiermee bezig begon, was kritiek voor mij echt een heel erg belangrijk punt. Ik vond het erg moeilijk om kritiek te krijgen. Ik vond het ook erg moeilijk om ermee te dealen. Ik voelde me aangevallen als persoon, als identiteit, als mens. En kritiek is iets anders dan feedback, Mildred. Zoals jij het zegt is het feedback. Feedback is anders dan kritiek. Kritiek is een, kritiek is een statement waar je niet om hebt gevraagd. Weet je wel? En als, als, dat is totaal iets anders dan feedback. Uh, kritiek komt gewoon uit de lucht vallen. Mijn zus die kan soms ook wel eens tegen mij zeggen... Nou, Mira, sorry hoor, maar dat is echt een stomme jurk. Hallo, heb ik je om mening gevraagd? Rot op met je stomme jurk. Maar het doet me wel pijn, snap je wel? En, en Omdat je je als persoon aangevallen zou kunnen worden. Tenminste, dat deed ik. Nu weet ik dat het helemaal niet zo is. Maar je bedreigd voelen door kritiek. En nogmaals, dat is iets anders dan feedback. He, als mensen... Je opbouwende adviezen wil geven, dat is feedback. Dat, dat, en als ze dat goed doen, dan is het doorgaans ook dat je dat vraagt aan de ander. Zou ik je een advies mogen geven? Mag ik je een advies geven? Dan ga je die deponeren, snap je wel? Het is iets heel anders. Maar kritiek is iets wat uh, bij een fixed mindset... Um, um, ja. Ofwel, het doet je pijn en je voelt je door aangevallen. Ofwel, je zegt van nou, doe zo de meter op, ik doe er niks mee. Terwijl, voor de groeimindset, die voelt zich niet aangesproken in de persoon. Maar die denkt, hé, hey, kom ik zo over? Kan ik hier wat in verbeteren? Snap je wel? En, en um, um, dat is een enorme winst. Als je hiermee aan de gang gaat, weet ik persoonlijk, zeg ik uit persoonlijke ervaring moet ik zeggen, de rest weet ik ook persoonlijk, maar dit zeg ik uit persoonlijke ervaring, omdat als je dat uh, gaat zien en inderdaad kritiek gaat ombuigen naar een leermoment, als zijnde het feedback, terwijl het eigenlijk geen feedback is, want eigenlijk is kritiek alleen maar een weerspiegeling van iemands eigen, want iemands eigen onzekerheden, iemands eigen... Iemands eigen negatieve state of mind. Want dat is wat kritiek is. is een kriti als iemand kritiek levert, kan je er donder op zeggen dat die persoon zich niet lekker in zijn vel voelt. En dus kijken we, ook dus, als de kritiek geen feedback is, kan je als groei, mindset, ontwikkeling, kan je kijken, kan ik daar wat van leren? Want ergens kom ik misschien toch zo over. Of ik heb bijvoorbeeld... Uh, en nog steeds krijg ik dat soort berichten door van mensen. Uh, bijvoorbeeld, dat ik nogal hard ben in mijn coaching. Ik ben nogal hard in mijn coaching. Dat was heel veel kritiek, feedback, feedback. Niet eens kritiek, maar feedback. Want ik vroeg altijd: Hoe heb je het ervaren en hoe gaat het? Hoe, hoe kom ik over? Dat doe ik eigenlijk meestal bij de eerste kennismakingsgesprekken. Kunnen we ook met elkaar door zee. En regelmatig kreeg ik te horen. Nou, je bent wel heel recht door, door zee, je bent wel heel rechtlijnig en soms komt dat wat hard over. En dan kan ik zeggen, ja, uh, hallo, in mijn tijd dus dat ik nog niet voldoende met mijn groeimindset op dit stukje kritiek bezig was. In mijn tijd toen, heb ik het over een jaar of tien geleden. Toen dacht ik, nou ja, dan zoek je toch lekker een andere coach. Weet je wel, dat is ignoring. Dat is, dat is aan de kant schuiven. Dat is, het boeit me niet, is een afscherming. En een afscherming is hetzelfde als de pijn niet toelaten, weet je wel. En dat was tien jaar geleden mijn reactie op, uh, op als, als, als coachie op die manier op mij reageerde. Dus nou ja, dan kan je misschien, zo zei ik, ik zei dat natuurlijk niet, dat je toch lekker een andere coach. Dat zei ik niet, dat dacht ik misschien wel, maar ik zei natuurlijk, misschien ben je beter bij een andere coach. En ik heb gewoon relaties, dus ik kan je voorstellen aan andere coaches die misschien meer in jouw communicatiestijl, in jouw manier van denken, ja, dingen passen, snap je wel? Dus ik, ik hielp natuurlijk de mensen naar, op weg naar een andere coach, maar ik zei wel van, nou ja, dan pas je niet bij mij. Nu denk ik als, ik, als ik dat hoor, zeg goh, vraag ik, goh, belemmert dat jou om met mij in zee te gaan? Hoe zou ik je verder kunnen helpen? En dan moet je natuurlijk wel in gedachten houden dat het niet zo is dat je jezelf helemaal hoeft te veranderen, want ik weet dit van mezelf. Ik moet even mijn hondje naar binnen laten, jongens. Eén tel. Uh, Want ik weet dit van mezelf en tegelijkertijd geloof ik, uh, geloof ik uh, in mijn manier van coachen. Dus... Enerzijds mag je natuurlijk de kritiek omarmen en kijken of je er wat van kan leren. Anderzijds moet je natuurlijk wel bij jezelf blijven. Moet je wel bij jezelf blijven. Zeg je, ja, hallo, dit is gewoon de manier uh, hoe ik coach. Maar natuurlijk wil ik luisteren naar jou. Natuurlijk wil ik luisteren naar wat jij prettiger vindt in communicatiestijlen. In, in manier van, van denken enzovoort. Snap je wel? Dus bij kritiek, Fixed Mindset zegt... Boei, zoek lekker aan iemand anders, wegwezen jij. En een groeimindset die zegt veel meer, oké, okay, ik luister ernaar, wat kan ik daarmee? Dan, uh, als we kijken naar een of fixed mindset bij succes van anderen. Ook een heikel ding. Ook een heikel ding, in deze tijd helemaal. In deze tijd van social media... Van de foto's van Instagram die je voorbij ziet gaan. Van de ene en de andere uh, mensen die, die meer resultaat hebben dan jij, die sneller afvallen dan jij. Uh, in mijn geval heb ik het al, in mijn geval zie ik het bijvoorbeeld bij dat ik opeens. En dat is natuurlijk ook weer je, dat stukje focus waar we het net over gehad hebben, ik ben bezig natuurlijk met een, of natuurlijk, ik ben bezig met een boek schrijven. En opeens zie ik allemaal mensen boeken schrijven die denken waarvan ik denk. hé, hey, dat, dat, dat lijkt heel erg op mijn gedachtegoed." Ik steek het vanuit een andere kant in, maar toch. Ik voel me soms iets wat bedreigd daarvoor, daardoor. Van, ben ik op tijd? Heb ik mij wel een verhaal te vertellen? Uh, is het niet al verteld? Um, uh, wie, ben ik nou, uh, wie ben ik nou, Mira, die om, om nou een boek te gaan schrijven? Zouden de mensen het wel gaan kopen? Zouden de mensen dat wel waardevol vinden? Er is al zoveel op de markt op het gebied van, uh, van afslanken en... Um, uh, enzovoort. Hè? Dus daar, daar, bij mijzelf, als ik naar mezelf kijk, zie ik daar ook een stukje fixed mindset. Want ik voel me min of meer bedreigd. Ik voel me min of meer ja, bedreigd. En hetzelfde, als je eerlijk bent naar jezelf. Als je het vergelijkt naar... Als je vergelijkingen gaat maken, als je vergelijkingen gaat maken, dan begeef je... Niet doen. Dan begeef je al op een pad dat je bedreiging gaat voelen de kunst is dus om niet te gaan vergelijken de kunst is dus om bij je eigen kracht te blijven en het succes van anderen te zien als een inspiratiebron en dit is een hele belangrijke hè? want als ik ik, ik ik heb geloof ik recent een post ges, gepost van dat boek wat wat hè, over iemand ik weet niet eens waar het want ik zie zoveel boek of bij komen over, bijkomen, maar over eh, het gaat niet over diëten maar het gaat over gedragsverandering Nou allemaal leuk en aardig ik kan dus denken, shit, het boek is al uit, heeft veel elementen wat mijn boek gaat hebben. Een totaal, andere, een totaal ander uh, uh, uitgangspunt, maar toch, het heeft veel elementen waar mijn boek over gaat hebben. Ik kan me daar dus door bedreigd voelen, hè? fixed mindset. Maar ik kan ook denken, nu, denk ik, as we speak, het komt nu bij mij naar boven, dus je ziet, ik leer ook van jullie, uh, as we speak, denk ik, hé... Hey, ik kan er ook door in geïnspireerd raken, door te denken, ik moet even wat sneller gaan schrijven, want blijkbaar is de markt te klaar voor nu. Want we zijn wel klaar met de diëten, snap je wel? Dus ga eens, naar, ga eens eerlijk kijken naar jezelf. Eerlijk kijken naar jezelf. Hoe ga je om met het feit dat een vriendin wel heel makkelijk kan afvallen? Weet je wel? Hoe ga je daarmee om? Voel je een vorm van jaloezie? Of... Voel je echt oprechte blijdschap voor je vriendin en denk je, hé, hey, zij kan mij misschien tips geven hoe het bij mij ook gaat werken. En dat is waar een goede mindset over gaat. Het continu jezelf afvragen als er een negatieve gedachte ontstaat, een negatieve typering, wat je dus zelf hebt opgeworpen. Wat je dus zelf door je eigen ervaringen, gebeurtenissen, emoties uit het verleden in je eigen gedachten hebt gezet. Om daar steeds vraagtekens bij te stellen. Want we denken zo vaak van wat goed voelt, dat zal wel goed zijn. Dat is bullshit. Wat goed voelt is enkel alleen maar wat jouw herkenning is. Wat jouw eikpunt is. Jouw, jouw denken is een continu, uh, uh, continue, um, hoe zeg je dat... Um, uh, Verbinding zoeken met herkenning uit het verleden. En, en als je daar dus naar gaat kijken, als je dat gaat beseffen, dat wat jij denkt niet altijd waar hoeft te zijn, maar wat jij denkt op dat moment wel waar is voor jouw gevoel, dan betekent dus dat je weer dat eerste stukje waar we het begin over hadden gehad, dat je dat stukje mindfulness, oftewel focus moet pakken, leven op de dag moet pakken, om te, jezelf af te vragen, is dat nu nog aan de orde? Is dat nu nog aan de orde? En dan kom je erachter dat je denkt, nee het is nu helemaal niet meer aan de orde. Dat, was, waren, verleden, dat waren ervaringen uit het verleden, daar heb ik nu helemaal niks meer mee te doen. En dan kan je starten met jouw eigen labeling eraf te halen en daarmee dus op zoek te gaan naar een nieuwe label voor jezelf. Naar ik kan nooit afvallen, naar hey, ik kan wel afvallen. Of in ieder geval een label, hey, ik ga me moeite doen om het te proberen. En, en, en, en, en het omarmen van dat het niet goed gaat. Het omarmen dat je gewoon een kutdag hebt. Ik heb toevallig vandaag een post gezet op Instagram. Sometimes life sucks. Punt. Soms zit het gewoon niet mee. Soms sta je op met een kutgevoel. Soms is je state of mind echt lager dan laag. En dan de verwachting dat het direct bam in één keer omgegooid kan worden. Fijn. Fijn, maar soms matcht jouw gevoel niet met jouw brein. Punt. Maar dat omarmen, dat omarmen, dat accepteren dat het er is, dat het er mag zijn, dat is waar je groei ontstaat. Het is niet het ontkennen van de negativiteit. Het is niet... Het, het wegblijven van negativiteit. Het is niet het ontvluchten van negativiteit. Het is juist het omarmen van negativiteit wat jou tot groei zet. Het is te durven feesten van shit, ja, ik ben wel eens jaloers op die vriendin. Shit, ja, ik voel me bedreigd als er al drie broeken uitkomen die gaan over uh, afvallen zonder dieet. Shit, ja, ik voel me aangevallen persoonlijk als mijn partner iets over mijn uiterlijk zegt. Het is niet erg. Het is niet erg, het is het erkennen. Het, het gaat altijd om zelfkennis voordat je de stap kan maken tot de ontwikkeling die nodig is om een nieuwe positieve mindset of slank mindset, positieve slank mindset te creëren. Dus als we dan kijken naar die pijlers waar Carol Dweck het over had van die groeimindset en die fixed mindset, dan kunnen we eigenlijk zien dat wanneer jij het ontwikkelen van een groeimindset on top of mindset dat je daar constant over na wil denken, constant tegen alle acties die je doet op een dag, dat je daarover nadenkt en daarmee bezig bent, dan ga je kijken naar uitdagingen, niet als iets heel moeilijks en zwaars en vermijden. Nee, je gaat ze aan. Als je kijkt naar obstakels, die weeschaal die weer laat zien dat je bent aangekomen in plaats van afgevallen, dan ga je kijken van hoe komt dat? Waar wil ik naartoe? Wat is het eind doen? Start met het eind in zich, komt hier weer terug. Als je kijkt naar de inspanningen die je ervoor moet leven. De effort die je moet voorleven, Gaat het niet over van nou, dat is allemaal te moeilijk, dat is me allemaal te ingewikkeld, dat is allemaal te zwaar. Nee, je gaat kijken naar wat kan ik wel vandaag. Waar kan ik de focus op leggen vandaag? Wat kan ik nu doen om morgen beter te maken? Als je kijkt naar kritiek, dan voel je je niet aangevallen. Dan voel je je niet, dan voel je je niet bedreigd. Nee, je gaat het gebruiken. Als feedback, ook al is het kritiek. Hé, hey, misschien kan ik toch wel wat doen aan mijn communicatie. Hé, hey, misschien kan ik toch wel wat meer inlezen over dit of dat onderwerp. Hé, hey, misschien heeft mijn partner wel gelijk dat ik gewoon wat meer rust moet pakken, omdat ik nu heel erg vermoeid eruit zie. Snap je wel? En als we gaan tenslotte naar het succes van anderen, we zijn niet jaloers, we gaan niet ons bedreigd voelen, we gaan ons niet... Uh, kleiner voelen dan de ander. We gaan ons niet minder waardig voelen dan de ander. Nee, we gaan succes van anderen zien als mentorship. Als een succes waarop jij je kan, aant op a uh, kan optrekken. Aan iets van, van, daar kan ik wat mee. In plaats van dat het afgunst levert. Je kan er wat mee. Je kan jezelf ontwikkelen. Je kan jezelf groeien. Je kan doorgaan daar waar je normaal zou stoppen. En is dat makkelijk... Nee, nee, nee. Iedereen denkt dat het makkelijk is. Verandering makkelijk is. Fuck it. Het is niet makkelijk. Het is loeihard. Het is loeimoeilijk. Het is continu gewaarzijn van jouw emoties. Continu gewaarzijn. Wat is ook alweer het eind in zicht? Wat is ook alweer mijn einddoel? Het is continu gewaarzijn van alles wat er in je leven gebeurt. Niet alleen op het gebied van jouw afslangproces. Maar ook op het gebied van jouw relaties. Ook op het gebied van jouw communicatie. Ook op het gebied uh, van, van jouw sociale omgeving. Maar als je daar komt. En dat gaat dus niet in één keer. En het, sterker nog. Het is nooit af. En misschien is dat wel het allermooiste. Want uiteindelijk. Uiteindelijk. Uiteindelijk. Is, blijvend slank worden, betekent de rest van je leven. Maar het mooie is, persoonlijk leiderschap duurt ook de rest van je leven. Want elke keer dat jij je ontwikkelt in je leven, gebeurt er weer wat in je leven. Elke keer dat je denkt, nu heb ik het te pakken, gebeurt er wat in je leven. Elke keer dat je denkt, nu heb ik de methodiek onder controle. Weet je wat het tof is? Dat je gewoon één ding moet aanvaarden. Namelijk, het is leven. We leven. Ik hoop dat je leeft. Ik hoop dat je optimaal gaat leven. En ik hoop dat je uh, met deze tips en, en inzichten echt gaat onderzoeken naar jouw mindsets. Mindsets, verschillende mindsets. Je kan verschillende mindsets. Dus de overtuigingen op jouw bepaalde kennis op een bepaald gebied, op jouw bepaalde prestaties op een bepaald gebied. En eigenlijk is dan succes er altijd. Want het toffe is, als je op die manier, op deze manier in het leven staat, is er succes ook als je faalt. Als je het gevoel hebt van falen. Er bestaat dan eigenlijk geen falen. En, en ik, ik, ik, ik las, of ik hoorde, ik luisterde een, een podcast van. Uh, uh, hoe heet die? Van. Uh, uh, John Maxwell, jullie weten, dat is mijn, mijn, echt mijn, mijn inspiratiebron qua leiderschap. En daar uh, werd hem een vraag gesteld van hoe ga je om met falen. En John Maxwell die zei, ik heb nooit gefaald. Waarop de interviewer zei, nou John, hè, je, bent wel, je bent wel de leider op het gebied van leiderschap, maar je zal toch ook wel misstappen gemaakt hebben. En die zei, nee, ik heb echt serieus nog nooit gefaald. Want ik zie falen niet als, ik zie falen altijd als een mogelijkheid om te ontwikkelen. En dat is zo mooi, hè? Want als je dat gaat inzien en dat gaat toepassen, dan betekent dat dus echt dat jij altijd wint. Hoe tof is dat? En uh, even kijken of ik nog wat... Even kijken wat zegt Mildred. Even... Oh ja, dat ik... dan trek ik het me wel weer meer aan. Dat is natuurlijk waarschijnlijk over de kritiek. Uh, maar als het van een van mijn onbelangrijke iemand is, dan raakt het mij niet. Dat is absoluut waar. Hè? Het heeft altijd te maken met jouw eigen uh, ja, relatie, je eigen status, state of mind, waar we het net al over hadden. Uh, jouw directe aanpak ook in je aankomende boek kan ook juist mensen inspireren. Dank je wel. Dat hoop ik ook echt wel, Mildred. Um, en geweldig, zegt Beliska. Dank je wel, uh, Ga hier eens mee aan de slag, lieve mensen. Ga hiermee eens aan de slag. Want as we speak, vandaag had ik zo'n kutdag. Ik stond echt op met een state of mind onder, onder, onder de put van het diepste put van Amsterdam. En is dat erg? Nee. Is dat dan dat ik dan ga zeggen iemand moet me helpen? In dit geval nee, want ik weet precies hoe ik mezelf moet helpen. Het enige wat ik nodig heb is iemand die er voor me is. En die de arm om me heen slaat omdat ik weet dat het weer voorbij gaat. En dat is zo krachtig. Dus ondanks dat je kut voelt, kan je tegelijkertijd zeggen: Oké, okay, ik accepteer die kutheid. <laughs> kutheid, ik weet niet of ik dat mag zeggen zo hardop, maar ik zeg het toch. Let's me. Maar ondanks dat weet ik dat ik er weer uitkom. En dat ik van dit moment, dit moment dat ik me kloten voel, dat ik daar weer wat van ga leren. Nou, nu ga ik stoppen, want ik ga huilen. Doei!